Hoi, mijn naam is Steven Prins. Ik ben architect en partner bij Powerhouse Company en sinds 2012 ben ik betrokken als projectarchitect bij het ontwerp en de realisatie van het Konradhuis. En in de huidige uitvoeringsfase doe ik de esthetische begeleiding en zorgen we ervoor dat uh, het ontwerp wat we hebben gemaakt ook op de juiste manier gebouwd wordt. En uh, Daarom staan we nu op de bouw. Uh, ik sta hier op de 13e verdieping. We zijn hier op de begane grond aangekomen. Uh, dit is een extra hoge ruimte met extra hoge ramen. Hele grote ramen om uh, mooi zicht op de stad te hebben. En uh, hier zal een Makerslab komen met uh, hele grote robotarmen voor het raam. Nou, ik sta hier nu dus in het atrium dus tussen eigenlijk de verschillende gebouwdelen en ook het Theo huis, Waar eigenlijk gewoon door wordt gewerkt. En uh, ja, Dit wordt natuurlijk echt een hele bijzondere ruimte als je zo helemaal omhoog kijkt. Dan hebben we daar 30 meter boven ons een glazen dak. Waar uh, als straks stijgen weg, is, heel mooi daglicht naar binnen komt. Hoi, mijn naam is Zine, Ik studeer Build Environment en loop nu stage bij de Powerhouse Company. Zij hebben ons nieuwe schoolgebouw mede ontworpen en vandaag neem ik je mee op de locatie. We zijn hier vandaag uh, omdat we een afspraak hebben met de opzichten. Uh, en uh, we gaan een ronde doen over de bouw waarin we verschillende dingen gaan bekijken en uh, controleren of de kwaliteit voldoende is. We staan nu in de toekomstige leslokalen, in april zullen we verhuizen en dan zal dit veel meer op een echt schoolgebouw lijken.